We gaan vanmiddag samen gaan speeddaten. Jullie hebben allemaal een aantal opdrachtjes bij jullie liggen en daar mag je er straks eentje uitkiezen. Eigenlijk uh, makkelijke opdrachtjes waar wij leerkrachten kunnen kiezen van, dat wil ik graag met jou gaan doen. Bijvoorbeeld uh, mag ik bij jou een les komen, of volgen of geven we samen eens een les. En dan krijg je twee minuutjes de tijd om een afspraak te maken wanneer je dat graag wil doen. Voilà, klaar. Ja, kennis delen of gaan samenwerken is ook een cultuur die moet groeien op, op je school en die kaartjes helpen eigenlijk heel erg om die drempelvrees een beetje te overwinnen en het ijs te breken zodat leerkrachten samen over dingen kunnen gaan nadenken. Wat kan je nu samen gaan doen? Een contact samen doen denk ik. Wetenschappelijke taal. Maar ja, waarom ja, nee, niet een keer? Ja. Anderzijds vergroot je daarmee ook de leerwinst van je leerlingen. Maar niet enkel van je leerlingen, maar ook van je team en van je school. Als er dan een leerkracht vertrekt of er is een vervanging, dan gaat die expertise niet weg en kan die doorgegeven worden. En daardoor groei je ook als school enorm.